Money. Odessa, het is morgens om uh, tien over vijf of half zes, vijf of half zeven, om zes uur uh, is hier uh, op het haventerrein uh, een paar uh, enorme inslagen geweest, we gaan nu kijken.